Ik ben Jaren van Wijngaarden, ik ben 15 jaar oud en ik uh, turn. Ik maak nu uh, 30 uur in de week. Het is wel zwaar omdat ik uh, woon in Horen en ik train in uh, Hoofddorp. Dus dat betekent dat ik elke ochtend uh, om 6 uur mijn bed uit ga. Dan reis ik naar Hoofddorp, dan heb ik altijd een ochtendtraining. En dan ga ik daartussen ga ik naar school, maar het is wel heel fijn dat ik met mijn loodstatus niet alle les hoef te volgen. Dus dat ik ook gewoon lessen waar ik geen examen in ga doen nu al kan laten vallen mijn ouders zijn er heel goed in, zonder hen uh, zou ik eigenlijk niet kunnen in turnen, omdat ze brengen me naar hoofdwerk en ze halen me op, dus dat is wel heel fijn. En als ik in een dipje zit, dan praat zij mij er altijd uit, ja dat komt wel eens voor, ja. Omdat het best wel veel gewoon, en ik heb eigenlijk niet echt veel tijd naast het turnen. Dus ik wijd wel echt mijn hele leven aan het turnen, dus dat is ook wel heel zwaar. Mijn favoriete onderdeel is Rek. Okay. Ja, ik ken Epic Zonderland, maar niet uh, heel goed. Ik heb een half jaar lang nog met hem getraind, één dag in de week. Toen waren we met de club waren we naar Heerenveen om daar een dag te trainen. Dan sta je wel met hem in de zaal, maar niet, we hebben niet heel veel gepraat. Nou, het mooie aan Turn turnen is dat vooral elke keer als je weer geland bent, elke keer na een oefening... ...en als je, elke keer als je het weer hebt gehaald, dat je dan weer een kick krijgt. Dat is, dat is heel goed om te voelen als je zomaar weer een nieuw element hebt gehaald. Nou, ik vind het de, de, de element op zich niet meer eng, maar ik ben een persoon die, dus als mijn trainer zegt doe dit of doe dat, dan doe ik het gelijk. Ja, ik ben wel een kulekicker inderdaad.